Dag beste leerling, ik laat je de eerste oefeningen van de reeks 13 zien. 13 gaat over het gebruiken en het opmaken van rekenbladen. Jij hebt zelf je eigen website gemaakt. Die staat op sites.google.com. Dus als je daar naartoe surft, dan kan je altijd zien welke websites je al hebt. En dit is de site met jouw achternaam en voornaam die je zelf gemaakt hebt. Daarin zou je in het blad rekenbladen zou je twee vakjes moeten hebben. Links alle offline oefeningen en rechts alle online oefeningen. Zo, dus dat hebben we in de klas gedaan. Sommige mensen zeggen, ja, maar hoe plaats ik dan mijn oefeningen hier nog in? Dit vakje dat je hier zag, had je toegevoegd via Drive. En dan gebladerd naar jouw juiste mapje. Informatica, rekenbladen en dan online. En dit had je via Insert hier gezet. Als ik hier niks zie, is dat gewoon een teken dat op mijn Drive, in datzelfde mapje, mijn Drive, Informatica, rekenbladen, online, nog niks staat. Als ik hier gewoon iets zou maken, bijvoorbeeld een leeg document... Ik ga het gewoon een naam geven. Test hier. Zo. Die gaat dat opslaan. Als ik dat nu sluit. En ik wacht hier eventjes in mijn online mapje. Als het niet onmiddellijk komt, kan ik eens eventjes refreshen. Maar bij mij staat die er al. Als je nu zou gaan kijken. En je zou gaan kijken naar jouw gepubliceerde website. Op dat pijltje daar langs. En je kiest gepubliceerde site bekijken. En je wacht eventjes. Dan gaat hij zien dat het bestandje hier ook tevoorschijn gaat komen. Als hij niet onmiddellijk komt, eventjes refreshen. Hier van boven. En dan gaat hij er wel staan. En je ziet, kijk, ik heb dat bestandje juist geplaatst. En dat staat hier al. Dus je hoeft niets meer te uploaden als je je oefeningen correct plaatst. Daar gaat het om. Goed, ik ga dit documentje uiteraard wegdoen, want het heeft niets met rekenbladen te maken. Dus ik ga dat hier verwijderen en dan is het licht. Goed, ik ga aan de oefeningen beginnen. Ik zal dit laten openstaan, zodanig dat we het refresh, zodanig zelfs nog eens kunnen kijken. De oefeningen stonden op informatica.lyceumgenk.be. Informatica. Mathematica.lyceumgenk.be Je surft naar vierde jaar rekenbladen en daarin zitten we bij hoofdstukje 13. Voilà. We kunnen eraan beginnen. Het gaat mij om de oefeningen aan de rechterkant, de online oefeningen. Hier zie je ook de online oplossingen, dus die kan je zelf ook gaan openen, maar daar had je geen schrijfrecht uiteraard in. Let er goed op dat de sortering niet altijd perfect is hè, bij Google. dus Hij zet 10 voor 2. Hè. Hij doet dat hier, je ziet dat. Dus ik begin met 13.1.1 en dan moet ik deze twee even overslaan en dan ga ik naar 13, 2, 13, 3. Dus ik begin gewoon met de oefening 13.1. Ik open die oefening als leerling. En je ziet uiteraard dat je hier geen schrijfrechten hebt. Dus ik kan hier niet stijpen. Dat komt omdat je eerst een kopie moet maken voor jezelf. Dus ik ga dat één keertje uitgebreid voordoen. En de volgende oefeningen maak ik gewoon snel af natuurlijk. Hè. Dus ik doe het bestand. Een kopie maken. Je doet het woord of de woorden kopie en van doe je gewoon weg. Je drukt hier altijd op. Map online, daar klik je op, want dat is niet jouw online map, maar dat is die van mij. Dus als je nu terugdrukt, dan gaat die automatisch naar mijn drive. Je kan op dit pijltje drukken of gewoon dubbelklikken, dat gaat ook. Ik heb nu gedubbelklikt, informatica, rekenbladen. En we zijn met de online rekenbladen bezig. Je drukt selecteren, je drukt op oké, OK, eventjes wachten en hij gaat jouw versie van dat bestand doen. En dan krijgen we wel alle knoppen bovenaan. Dus als je deze ziet, dan zie je, hier kan hij uh, alleen weergeven. Dus deze heb ik niet meer nodig, want ik heb een kopietje gemaakt. Dat is deze, en hier kan ik wel in gaan werken. Dus die mag weg. Zo. Ik kan nu al eens gaan kijken naar mijn website. Dus als ik deze nu eens eventjes refresh, even wachten natuurlijk, dan zie je dat die oefening er al staat. Gewoon omdat ik een kopie heb gemaakt in die juiste map. Bij mijn drive ga ik dat uiteraard ook zien. Dat is diezelfde oefening als waar dat ik in zit. Voilà, nu ken je het systeem weer, hè? Goed, ik ga die eerste oefening maken. Welke rij wordt roze gekleurd? Je zou met de ctrl toets soms kunnen uitscrollen, soms werkt dat niet. Hier van boven heb, kan je ook natuurlijk uit- en inzoomen in je browser. Dat gaat ook. Zo. En je kan zelfs hier in spreadsheets bij weergeven. In- en uitzoomen, zou je het ook op 50% kunnen zetten. Dan eventjes gaan zoeken waar dat die zit. Voilà, daar zit hij. Hier. Ik ga hem eventjes aanduiden. En ik ga bij weergeven terug. De zoom op 100% zetten. Daar zat die 86. Dus rij 86, heel gemakkelijk 86. Welke kolom werd roze gekleurd? Dezelfde. Dus we gaan eens even kijken. Hier, ik ben even naar rechts gegaan. AK is roze gekleurd. Dat wordt AK. Voilà. Welke cel werd paars gekleurd in het werkblad? Heel gemakkelijk aanduiden. E12. Ik zie het een beetje gemarkeerd staan. E12. Welke cel werd geel gekleurd in blad 2? Dus in blad 2. Oei, is dat cel of... En eventjes kijken. Ja, er is blijkbaar nog een cel die geel gekleurd is. Dus die ga ik moeten zoeken. Misschien even uitzoomen. Zo, 50%. En eens kijken waar dat eventueel... Ah, daar vinden we hem. Misschien weer even terug inzoomen. Inzoomen op 100%. En ik zie dat dat D97 is. Dus ik ga terug naar blad 1. Ik type D97. En ik maak de laatste nog het bereik dat oranje werd gekleurd in blad 2. Dat begint hier in C4. En dat loopt tot H19. Dus moet ik dat noteren. En dat deed je door C4, dubbelpunt, H19 te typen. Voilà. De eerste oefening is af. Die mag gewoon gesloten. En die oefening wordt correct bewaard hier in het mapje. Oefening 2 is deze oefening van bereik. Die ga ik al open doen. Zo. Ja, een keer dat die ingeladen is, ga ik daar een kopie van maken. Bestand, een kopie maken. Door de kopie van doe je altijd weg. En je bewaart die weer. Niet vergeten, hè. Hier druk je pijltje terug, Mijn Drive, Informatica, Rekenbladen, Online en Selecteren. Je drukt op OK, voilà, en hij gaat voor jou een versie openen die je wel kan editeren. Ik ga niet meer alles uitgebreid herhalen nu natuurlijk, hè, want nu snappen we het systeem wel. Goed. Noteer het bereik van de groene cellen, dat gaat van E tot en met, van E2 tot en met E13, dus E2.E13. Het bereik van de oranje cellen gaat van G4 tot L4. Dus dan wordt G4 dubbelpunt L4. En dan een bereik van meerdere cellen. Dat staat hier. Dus het eerste bereik is B10 tot C16. Dus B10 C16. En dan meerdere cellen in een bereik aanduiden, of meerdere bereiken eigenlijk, gaan samenvoegen. Dan deed je een puntkomma ertussen en dan moest je het tweede deel gaan doen. En ik zie dat dat B18 is. B18 dubbelpunt C19. Voilà. Daar staat nog iets van bereik inkleuren. Dat ga ik ook eventjes doen. Hè. Dus op blad 2 staat bereik inkleuren. Ik moet E6 tot G11 rood gaan inkleuren. Dus E6 even zoeken. Daar zit hij. Even selecteren tot en met G11. En zo, ik maak hem rood. De kleurtjes zijn niet zo super belangrijk natuurlijk. Hè? B21 tot B23. B21 tot B23. Dat doe ik geel. Eender welk geel kleurtje, maakt niet uit. Dan twee verschillende bereiken. Dat zie je hier. F14 tot F21. Dus F, ik moet 14 even zoeken, tot 21. Dat doe ik al blauw. Dit blauw bijvoorbeeld. En dan moet ik ook nog doen E16 tot G17. Dus E16 zit hier. Tot G17 zit daar. Ik pak hetzelfde blauwe kleurtje. Voilà. Dat stukje is ook klaar. Dan staat er kolom I. Niet vergeten, dat is niet 1. Dus kolom I. Ik klik de hele kolom aan. Gewoon op de I klikken van boven. En ik ga die groen maken. Een groen kleurtje kiezen. Voilà. En dan rij 25. De hele rij. Dat doe je door hier van voor op het rijnummer te klikken aanduiden, en die maken we paars. Voilà, oefening is klaar. Heel gemakkelijk, je kan terug sluiten, want Google onthoudt alles. Ik zal het even laten zien, hier is die nog niet gerefreshed. maar van het moment dat ik nu refresh van boven druk, zou daar twee oefeningen moeten staan. Voilà, op naar het volgende. De volgende oefening is 13.3.1. 13.3.1, die wordt ingeladen, gaat over de zwemrecords. Uiteraard, eerst een oefening maken voor mij, een kopietje. Zo, een kopie maken, deze gaat weg. Hier altijd op drukken, één keertje op terugdrukken. Dan gaan we naar Mijn Drive, dan ga je naar Informatica, dan ga je naar Rekenbladen en dan ga je naar Online. Je doet selecteren, je drukt op oké okay. en die gaat weer een nieuwe versie voor jou maken. Deze oefening bestaat eruit dat je een tekeningetje moet nabouwen. Dus het is natuurlijk niet de bedoeling dat je die tekening gewoon naar daar sleept. Dat is uiteraard niet juist. Je moet die gaan nabouwen. En er staat dat je dat zo goed mogelijk moet gaan doen. Hier begint je titelstaper. Dus ik ga ermee beginnen. Zwemrecords. Vrouwenvrije slag. Vrije slag. Voilà. Alle kolommen, behalve kolom B, zijn 100 breed. Dus ik ga dat eventjes nakijken. Zo. Ik ga eerst... Oei. ik zal het hier zo doen. Maar waarschijnlijk staan ze al op 100. Dus het formaat van de kolommen aanpassen. Oh, die staan al op 100. Oké. Okay. Dus dat is geen probleem. Kolom C is 200 breed. Dus ik duw het C aan de rechtermuisknop en ik zet die op 200. Voilà, dan hebben we zodanig ruimte voor die zwemmer. Let op datumnotaties, zodanig let op de plaatsingen. Eh, het bereik B2 tot H2 is samengevoegd tot één cel, dat kan ik misschien al doen. Hè. Dus B2 tot H2, daar. Hier staat het knopje voor cellen samen te voegen. Zo, voilà, nu staat die daar. Ik kan die ook al een beetje opmaken. Het gebruikte lettertype is Montserrat. Dus als ik dat eens eerder allemaal aanduid. Ik klik hier van boven hè. langs A links en boven de 1. Dan heb ik alles geselecteerd. Ik zal eens even kijken. Montserrat staat er bij mij van boven bij. Zo. Dan zie ik het al aan mijn lettertype dat dat veranderd is. Ik ga die ook wel in het midden zetten. Dat ziet er vet uit. Dat ziet er niet cursief uit. Dat ziet er wel blauw uit. Dus ik ga zo'n blauw kleurtje kiezen. En ik mag er een rand rond zetten. Zo, dat ga ik al doen. Een oranje rand. Die veel dikker is, voilà. dus ik heb mijn rand ook al geplaatst. Dan zie ik afstand, tap, zwemmer, tap, land, tijd, datum, plaats en als laatste prijzengeld. Voilà. Ik zie dat die zwart zijn, dus ik kan die al eventjes aanduiden. Ik zie ook dat die gecentreerd zijn, dat doe ik ook al. Zwarte achtergrond kiezen. Wit, lettertype kiezen, voilà. Nu, jullie hoeven dat niet exact zo op te maken, hè? Dat was niet de opgave. De afstand is 50, 100, 200 en 1500. Ik zie dat hier nog iets met het lettertype niet helemaal correct is. Dus ik ga deze opmaak ga ik heel snel even kopiëren naar hier. Dan is het wat sneller gedaan. De zwemmer is Britta. Steffen. Ik ga ze eventjes aanvullen, hè. Duitsland, Italië, Italië en Amerika. Voilà. Ik zie ook dat die, uh, die uitleiding soms aangepast moet worden. Hè. Dan hebben we 23,73 seconden. 52,07 seconden. 1 minuut 52,98 seconden. Zo. En 15 minuten. En 20,48 seconden. Voilà. De datum ga ik al invullen. 02-08-2009. Oh, voilà. 31-07-2009. 0,7. Zo. En 16-05. 2016. Vana. De plaatsen Rome En Parijs. Het geldt 2400, 6800, opnieuw 6800 en 12000. Voilà. Nu wordt het eventjes op zijn plaats gezet. Ik zie wel dat er rode lijntjes tussen staan, dus ik zal die ook even even plaatsen. Hè. Dus rode kleine stippenlijntjes. Zo, die staan er tussen. Ah, ik zie dat ik één rij te veel heb toegevoegd, dus ik ga deze er eventjes tussen uithalen, één rij verwijderen. Voilà. Goed. De afstanden staan gecentreerd, zie ik. Zo. Die landen, de tijd, staat ook gecentreerd, dus dat ga ik ook even centreren. Zo. De datum stond tegen de rechterkant, geen probleem, plaatsen, ook gecentreerd. En ik zie wel nog dat dat achter, moet ik omzetten in eurotekens, Voilà, het euroteken ervoor. Klaar met mijn oefening, jullie weten dat die automatisch bewaard wordt, dus als je hier gaat sluiten, hop, is die eigenlijk al bewaard. Het was de opgave nog, dus die kan ook dicht. Even kijken, hier staan er drie, en als ik hier op mijn website refresh, gaan er ook drie staan, Voilà. Door naar de volgende, en dan een beetje minder uitleggen. Bladbewerkingen, even op openen, zo. Hij is nog bezig, ik maak een kopie, bestand een kopie maken, de tekst weg, hier altijd op het pijltje terugdrukken. Je gaat naar jouw drive, informatica, rekenbladen en online, selecteren, oké, okay. en hij gaat er een nieuwe van maken. Goed. Hier staan de oefeningen allemaal volledig beneden in verschillende werkbladen. Dus dat staat er ook op. Hè? Klik op de onderstaande tabbladen voor de gewenste oefening. Deze heb ik niet meer nodig. Niet. Dus ik ga eens even kijken bij kopiëren wat stond hier weer juist. Kopieer rij 4 naar rij 15. Dus je kan deze aanduiden. En dus even kijken. Hier staat niet kopiëren bij. Ah jawel, staat ook kopiëren bij. Dus even testen of die het hier ook doet. En hier plakken. Ah, dat werkt ook. Maar je had ook dit stukje kunnen... CtrlC en CtrlV doen, dat werkt ook. Hè. Kopieer kolom B naar kolom F. Dus ik zie hier kolom B, rechtermuisknop kopiëren naar kolommetje F plakken. Voilà, op zich allemaal gemakkelijk. Hè. Zorg dat cel F2 leeg is. F2, ah ja, het heeft een stukje van de titel meegepakt, dus dat druk ik delete. Kopieer het bereik B4, even lezen. B4C4. Dus B4 naar C4. 7, sorry, ik had fout gelezen. Dat stukje doe ik Ctrl+C c en dat moet ik op B23 gaan zetten. Dus ik ga naar B23 en daar mag ik het plakken. Dus ctrl-v, dat stukje geplakt. Voeg B23 en C23 samen en schrijf top 3. Dus, dus uh, deze twee die ga ik samenvoegen. Dus ik heb ze aangeduid. Samenvoegen. Ik mag erover schrijven, want daar moet nu top 3 in komen. Top 3. Voilà. Oefening klaar. Ik ga dan het tabblad verplaatsen. Eens even kijken wat daar staat. Kopieer rij 2 naar rij 3. Dus rij 2, rechtermuisknop, Kopiëren naar rij 3. Plakken. Voilà. Dus dan heb ik die dubbel. Verplaats. Even kijken. Hè. Hoe gaat die eruit moeten zien? Verplaats kolom E naar kolom F. Dus hier. Die ga ik knippen. En die ga ik hier plakken. Oei. Er is een probleempje opgetreden. Ah, Met een samengevoegd bereik. Dus misschien kan ik eens proberen om deze te verplaatsen gewoon. Dus dat gaan we ook eens doen. Dus ik zal het eventjes laten zien. Je duidt die kolom aan, je pakt hem vast en je sleept hem. En je laat hem los op de nieuwe plaats. Er is iets samengevoegd. Ah ja, het zit in mijn opgave. Je zal merken dat het niet gaat om het van samengevoegde cellen. Maak daarom van B3 de samenvoeging ongedaan. Dat dacht ik al dat er iets ging zijn. Hè. Dus B3 moet die samenvoeging ongedaan gemaakt worden. Ik denk dat ik hier deze dat dat niet kopiëren moest zijn, maar verplaatst. Dus in jullie opgave gaat dat al verplaatst zijn, hè? maar anders gaat het uiteraard niet lukken. Zo, ik ga het zo eventjes doen. Dus die staat hier nu. Uh, verplaats nu opnieuw kolom 1 e naar kolom F. Dus ik zal die even vastpakken. Up, die naar daar zetten. Oké, okay, nu gaat dat uiteraard wel. Voeg B3 en F3 opnieuw samen, dus van B3 tot en met F3 gaan we opnieuw samenvoegen. Voilà, dan staat hij weer in het midden. Maak kolom E breedte 20, dus rechtermuisknop op E en het formaat op 20. Je drukt op OK en de oefening is af. Ik ga naar het volgende. Opnieuw kopiëren, zie ik hier staan. Kopiëren of dupliceren het volledige werkblad en noem het nieuwe werkblad gekopieerd. Dus je kan hier normaal gezien rechtermuisknop opdrukken of op dit pijltje drukken en je kiest dupliceren. Hij gaat vragen, of nee, hij vraagt het in dit geval blijkbaar niet. Uh, maar hij noemt het zelf al kopie van. Maar ik moest dat hernoemen. Ik dubbel, dubbelklik hier gewoon op gekopieerd. En voilà. Dus dan heb ik dat blad gekopieerd. Ik ga even eventjes verder naar verwijderen en invoegen. Verwijder de inhoud van B15 tot F15. Eens even kijken. Oei, B5, sorry. B, nee, B15 tot F15. 15, dat is die, dus ik druk gewoon delete. Verwijder kolom F, rechtermuisknop en kolom verwijderen. Verwijder de inhoud en de opmaak van B24 tot C24. Dus B24, dat is hier beneden, tot C24. Dus ik kan alle inhoud wegdoen, dat is via delete. En ik kan via opmaak en dan even kijken, opmaak wissen, kan ik ook die kleurtjes allemaal wegdoen. Voeg onder rij 4 twee nieuwe rijen toe. Dus onder rij 4 rechtermuisknop en rij toevoegen. En rechtermuisknop nog een rij toevoegen. Voeg B5 tot F6 samen tot één cel, denk ik. Ja, samen. Zo, samenvoegen. En geef die een grijze achtergrondkleur. Dus dan maken we dat een grijze achtergrondkleur. Verwijder het tabblad weg. En voeg een nieuw tabblad nieuw toe. Dus het tabblad weg mag weg. Dus dat ga ik gewoon verwijderen. Oké. Okay. En ik moet ook een nieuw tabblad toevoegen. En dat noem ik nieuw. Dus hier een voor opnieuw drukken. En dat blad geef je als naam nieuw. Voilà. De oefening is klaar. Deze mag ook weer uit. Voilà. Ik begin aan de volgende. 13.7.1. Even wachten tot die ingeladen is. Als die ingeladen is, dan doe je bestand. En kopie maken. Oké, okay, net ondertussen. Hè. Doe de kopie van weg. Ik bewaart hem op mijn drive, informatica, rekenbladen online. Je drukt op OK en die gaat weer een nieuwe maken. Deze oefening gaat over de vulgreep. Dat hebben we ook al geleerd. Even wachten tot die volledig gekopieerd is. Dan mag de oude mag even weg. Selecteer A1 tot en met D1. Dus A1, oei, ik hoop dat ik het juist gedaan had. A1 tot en met D1. Gebruik de vulgreep tot rij 10. Zo pak je die vast. Zo. Tot rij 10. En je gaat zien dat dat helemaal doorgekopieerd is. Dus eigenlijk heeft hij hier gekopieerd. Hè? Datzelfde gaan we nu eens testen in het tweede tandart. Met de datums. Selecteer A1. Gebruik de vulgreep tot rij 10. Dus ik doe A1 tot 1. En ik laat los. Maar ik ga ook laten zien. Selecteer een bereik. B1 tot E1. En gebruik hier ook de vulgreep. En dan ga je ook zien dat dat werkt. Hè? Dus je hoeft het niet 1 per 1 per 1 per 1 kolom te doen. Of per rij. Maar je kan dus ook een bereik selecteren en dat naar beneden trekken. Je ziet maandag, dinsdag, woensdag dat werkt. De maanden werken. De afkortingen zelfs van de dagen werken. De data werken. En ook tijd werkt. Hè. Dus een uur. Eens dus even kijken naar reeksen. Hier deze oefening van de reeksen. Selecteer per rij de gele cellen en gebruik de vulreep tot aan kolomke I. Daarom heb ik het zwart gemaakt. En analyseer het resultaat. Dus als ik deze zoals pak en ik trek dat naar rechts, blijft dat één. Maar pak ik een bereik. 1, 2, 3. En trek ik dat naar rechts, gaat hij ver... Oei, dat was eentje te ver. Dus ik zal het even ongedaan maken doen. En zo. Dan zie je dat dat doorloopt. Ook de oneven getallen zou die moeten kunnen begrijpen. 1, 5 en 10. Dat is zelfs niet oneven. Maar er zit een ander stappenplan in. Dat snapt hij niet goed. Want daar zit geen exacte 5 tussen natuurlijk. Maar 0, 5 en 10. Dat is gewoon plus 5. Dan ga je zien dat hij wel dat optelt. Kan ik met comma-getalletjes werken. Dus een half... Of per een half omhoog, dat werkt ook. En zelfs met tekst, als daar nummertjes in zitten, SO1, SO2 en SO3, als je die vastpakt en naar rechts trekt, snapt hij dat ook, en dan gaat hij de getalletjes verder doen. Nu gaan we hier eens even kijken. Selecteer A15, zo, tot en met C21. A15 tot C21. Pak dan de vulgreep en trek het naar rechts. En je gaat zien dat hij gelijkaardige dingetjes probeert te doen. Hè. Behalve dat hij van boven niet snapt, dus we hebben eigenlijk dit meegeselecteerd en dat naar rechts. Dus die laat die twee vakjes open. Dus zo kan je het verschil analyseren. Die oefening is al af. Dus die mogen we terug sluiten. Zo, dat was een oefening op de vulgreep. Zodat je de verschillende dingetjes zagen. Ik doe de oefening van de getalnotatie al open. Het wordt een heel lange video. Maar ik laat je ook alles zien natuurlijk. En er zitten heel veel oefeningen in. Hier moeten we cellen gaan opmaken. Ik ga dat bestand al kopiëren. Dus een kopie maken. Dit weg doen. Hier op het pijltje terugdrukken je gaat naar mijn drive, informatica, rekenbladen, online en selecteren, oké. Okay. En nu gaat hij een nieuw bestand hiervan maken, hè. Dus Even wachten tot hij klaar is. En dan is de bedoeling: zet de getallen in kolom D om. Dus hier zie je getallen staan. Oei, sorry, in kolom D, deze. Die getallen zie je staan, en ze moeten er hetzelfde gaan uitzien als deze. Goed. Dus ik moet ze wat gaan omvormen. Hier zie je knoppenbalk, knoppenbalk. Hier staan allerlei tips in. Dus ik ga dat samen met jullie doen. Deze mag weg. Goed, ik moet iets omzetten gewoon in een comma-getal met meer cijfers achter een comma. Dat is eenvoudig. Hier staat dat. Dus een nulletje gaan toevoegen. Hier moet een comma-getal minder, of een nul minder, een decimaal minder. Dus ik doe gewoon minder natuurlijk. Dit is de wetenschappelijke notatie van dit getal. Dus ik ga eens even kijken. opmaak getal en hier gaat wetenschappelijk tussen staan. Voilà wetenschappelijk, dat is al aangepast. De spatie als scheidingsteken eens even zoeken. Opmaak, getal. Staat er hier iets met een scheidingsteken tussen? Nee, dan zit ik een beetje vast. En je zou kunnen zeggen, ik pak dit hier, maar dat is niet het juiste. Dus ik heb bij meer notaties een, zelf een eigen custom getalnotatie nodig. Hier is eentje met de komma tussen. In plaats van de komma, zet ik een spatie. Je drukt op toepassen en je hebt die notatie. Dan gaan we over naar de valuta's. Die staan hier: euro's, dollars en een negatief euroteken, maar dan in het rood. Of een, een bedrag in het rood. Hier zien we de waarden staan. Eenvoudig hier om gewoon op opmaken als valuta te drukken. En die oefening is eigenlijk al af. Moeilijker heb ik het gemaakt hier. De valuta dollar heb ik erachter geplaatst. Dus als je hier zou kiezen voor opmaak, getal, valuta, dan ga je zien dat wordt gewoon euro en ervoor. Net hetzelfde als dit dikke Nu kunnen we eens dus bij opmaak, getal, meer notaties, meer valutas. Ik ga kiezen voor de Amerikaanse dollar. Maar je gaat zien, kijk, hier gaat de dollar ervoor staan. Als ik nu toepassen druk, dan staat de dollar ervoor, maar ik wil de dollar eens herna hebben. Heel eenvoudig gedrukt opmaak, getal, meer notaties, meer valutas. En hier zo, als je de Amerikaanse dollar geselecteerd hebt, kan je in dit voorbeeldje kiezen waar dat die dollar moet komen te staan. Zie Dus hier staat die ervoor, hier staat die erachter. Dus ik duw hem gewoon aan, opslaan en ik heb hem erachter staan. Deze is de moeilijkste. Hier zie je custom getalnotatie, positieve, red, negatieve notatie. Ik ga het je proberen stap voor stap te laten zien. Dus ik ga dat samen met je opbouwen, zodanig dat je geen foutjes maakt. Dus hier opmaak getal, meer notaties, custom getalnotatie. Dus je ziet hier al heel wat staan. Dus Even kijken. Normaal staat bij jou, als ik dat in, in euro zou zetten, ik kan eens eventjes in euro zetten, dan zie je al een begin, het klopt nog niet helemaal. Dit opmaak getal, meer notaties, custom getalnotatie. En dan zie je hier een gekke opmaak. Nu ik ga ik het mij eenvoudig maken hè. ik ga het samen met jullie bouwen. Dit is het bedrag, hè, het valuta. Wat dat hier voor staat, is gewoon hoe dat een positief getal wordt getoond. Dus wat ga ik hiervan maken? Ik zet hier het euroteken. Euro ik doe een spatie, hè, voor een spatie te plaatsen achter het euroteken. En ik ga er ook voor zorgen hier dat deze komma een spatie wordt. Hè. Zo kennen we de scheidingstekens hier. Dit is hoe dat het positief wordt voorgesteld. Ik ga eventjes kopiëren. Voilà. Nu doe ik punt, komma En dan gaat hij hier van onder al een veld tonen. Zag je dat? Dus als ik die punt, komma weg doe, dan staat hier gewoon als voorbeeld. Type ik punt, komma, Dan komt er te staan, hoe moet het negatief getal eruit zien? Als ik nu hier net hetzelfde plak, zo, dan gaat het negatief getal er net hetzelfde uitzien. Nu, ik wil dat bij een negatief getal voor het bedrag een min teken staat. Dus dat ga ik hier al doen. Zo, voilà. En nu wil ik ook nog dat die rood weergegeven wordt. En rood kan je dus gaan typen tussen de vierkante haakjes langs je lettertje P op je toetsenbord. Dus ik ga de vierkante haakjes al zetten en ik typ daar gewoon het woordje red tussen. En die gaat dat rood tonen. Ik zal je een voorbeeld geven dat die ook positieve getallen in het groen kan tonen bijvoorbeeld. Dus ik kan hier ook voor gaan staan. Dat is niet de opgave, hè, maar dat zou mogen. Hè. Dus green gaat die dat in het groen tonen. Ik doe toepassen en je gaat zien dat dit een rood, is, eh, een rood bedrag is. Als ik hier even het minteken weghaal, zo... En je druk op enter, dan zie je dat die hier niet verandert. Maar hier, als ik hier het minteken weghaal, voilà, dan wordt die groen. Ik ga het even ongedaan maken, doen, want dat was eigenlijk niet de opgave. Dus zo heb je deze opgebouwd. Dan gaan we naar een procent met decimalen, als ik op procent druk dan zie je 15,50%, geen probleem, hier een procent zonder decimalen, dus als ik dat hier op procent zet, dan krijg ik ook die 15,50, maar ga ik dat afronden, hier, aantal decimalen verkleinen, nog een keertje verkleinen, dan krijg ik 16%. Dit wordt een datum met tijd, dus ik moet kiezen voor opmaak, getal, en hier zal wel een datum met tijd staan, voilà, daar staat hij. Zo, en dat is 1 oktober 2020, dus dat werkt. Hier moet ik een datum voluit gaan hebben, dus opmaak, getal en de datum is voluit. Die staat hier niet tussen, dus ik ga weer meer notaties en dus moet ik kiezen voor meer datum en tijdnotaties. Een beetje zoeken, hier staat de datum voluit, denk ik. En ja, deze heb ik aangeduid. Ik druk toepassen. Zo, voorloop, nullen en streepjes. Hier zie je dat het nog geen datum is, dus ik moet hem eens eventjes opmaken, getal, datum. Zo. En dan zie je dat hij daar 1, 10, 2020 van maakt. Dus ik wil daar een voorloop 0 en streepjes staan er eigenlijk al Maar stel dat ik... Hier zie je de schuine streepjes. Maar die kan ik er ook, ook gaan veranderen. Dus opmaak, getal, meer notaties, meer datum en tijdsnotaties. Daar kunnen we al eens tussen kiezen. Kijk, hier zou je bijvoorbeeld in plaats van liggende streepjes... Ook zelfs sterretjes kunnen gaan plaatsen, hè, als je dat zou willen. Of schuine streepjes terug gaan plaatsen. Nu, de streepjes stonden er al. Maar hier zie je dag 5. En dan kan ik ook kiezen voor dag met voorloop 0. Dus dan wordt dat 0,5. Hier bij de maand doe ik dat ook al voor de zekerheid. En jaartal met volledig jaartal. Ik druk toepassen. En je ziet dat die nu volledig wordt. Hè. Hier staat jaar, maand, dag in dubbele cijfers. Dat staat hier ook. Hè. Dus 2010 0,1 moet dat worden. Dus dan kan ik hier gaan kiezen voor opmaak. Getal, meer notaties, meer datumnotaties. En dan zie je hier van alles staan. Je ziet hier verschillende voorbeeldjes staan. Dus ik kan hier gewoon ook iets verwijderen. Dat gaat ook. Zo, verwijderen. even verwijderen. Nu, als je er zo eentje aangeduid hebt, dan ga je er hier van, hieronder zien staan dat er eentje staat 1930-0805. Dat is hem eigenlijk al, maar ik moet natuurlijk wel zorgen dat er dubbele voorloopnullen staan, of dat er voorloopnullen staan, oei, niet de maand volledig. Zo, ik wil van het jaartal er maar twee cijfertjes hebben staan, en ik wil er schuine streepjes tussen hebben staan, dus ik doe die liggende streepjes doe ik weg. Zo, hier ook, liggende streepje doe ik weg, en ik zet een schuine streepje. Je ziet dat hier nog 4405 staat, maar als ik op toepassen druk, dan heb ik mijn datum correct, hè. 201001 Goed, de oefening op datum was 1, of getalnotaties van de moeilijkste. Dus hier zijn we door. Die mogen we sluiten. Nog eens eventjes hier refreshen om te kijken hoe ver dat we in ons stappenplan al zitten. Voilà, dat begint er al aardig op te trekken. Ik denk nog twee oefeningen. Dus 9 hebben we gedaan. Dan blijft 10 nog over en 12. Dus ik doe eerst 10. Dat is een vrij eenvoudige oefening op sorteren. Zo, als die ingeladen is doe ik bestand kopie maken... En je kan het er ondertussen, hè. dit mag weg. Zo, en bij online eentje terug. Mindrive, Informatica, Rekenbladen, online. Selecteren en oké. Okay. Even wachten tot hij dat gekopieerd heeft, dat is vrij groot dat bestand. Sorteer deze gegevens alfabetisch volgens land. Dus wat doe ik? Ik probeer altijd het kolomhoofd mee te pakken. Hè. Dus ik ga van A1 selecteren tot, dus even kijken... Sommigen doen het andersom, he. die gaan naar de laatste plaats staan, houden dan gewoon in, tot linksboven, hij stopt vanzelf. He. Goed, ik doe gegevensbereik sorteren. Ik zeg dat mijn gegevens een een kop hebben, he, want ik heb die meegesorteerd. Als ik dat laat uitstaan en ik ga nu sorteren, dan gaat hij die, die woorden land, afkorting enzovoort ook mee sorteren. He. Maar ik doe dus, hebben berichten koppen, je sorteert op land, he, want dat is alfabetisch volgens land, en van A tot Z, je drukt sorteren, en dat was alles voor die oefening. Je gaat naar totaal, het tweede tabblad, totaal. En dan gaan we eens kijken. Sorteer deze gegevens aflopend voor het aantal totaal verdiende medailles. Totaal verdiende medailles. Dat is hier, hè? dat is die kolom F. Dus ik ga hetzelfde doen. Hè? Dus ik selecteer eerst mijn bereik. Ik ga altijd heel van onder staan. Selecteer naar linksboven. Ik vind dat veel gemakkelijker. Ik ga naar gegevensbereik sorteren. Ze hebben kolomhoofden. Ik ga sorteren op het totaal. Maar ik ga aflopend sorteren van Z naar A. Je drukt op sorteren. En de Verenigde Staten hebben de meeste medailles gewonnen. Dan de laatste sortering, goud, zilver, brons. Eerst op goud, dan op zilver, en dan als laatste brons. Dat wil zeggen, als er bijvoorbeeld landen zijn die allebei hetzelfde aantal gouden medailles hebben, dan wordt er gekeken naar hoeveel zilver hebben ze. Als ze zelfs daar een gelijke stand hebben, dan wordt er gekeken naar de laatste bronzen medailles. Voilà. Ik ga in F137 dat inhouden tot boven. Ik kies op, uh, sorry, gegevens bereik sorteren. Ze hebben berichten koppen. Dus ik ga eerst sorteren op de gouden uh, en dat is uh, sorteer aflopend. Dus ik doe van z naar a, dan een nieuwe sorteerkolom, de zilveren van z naar a en een bronzen van z naar a. Ik druk op sorteren en je zal zien, hier zijn bijvoorbeeld landen, Duitsland en China hebben allebei evenveel goud, maar Duitsland heeft meer zilver gehaald, dus die staan bovenaan. En hoe verder dat je gaat kijken in deze lijst, hoe meer dat je gaat zien dat dat eerst op goud, dan op zilver en als laatste op brons gesorteerd is. Die oefening is ook al klaar, dus die mag ook weer gesloten worden. Zo, dit was de opgave, dus die mag zeker dicht. En dan blijft de laatste over, 1312, gaat over de beveiliging. Even wachten tot die ingeladen is. Dat duurt blijkbaar een tijdje. Ah ja, dat klopt, omdat ik in beveiliging online er een, een, leeg, een leeg blad voor jullie voorzien had. Want de opgave. Ik zal het eens even laten zien. Hier, ik sleep die eventjes in beeld. Dit was de opgave, bouw zelf dit, dus ik heb de oplossing geopend, je ziet het hier van boven staan. Bouw de rekenblad zelf na in een volledig nieuw bestand, maar eigenlijk hebben we er al eentje klaarstaan. Hè? Dus dat... ik ga toch hier de kopie van maken, dan zijn we hier al mee klaar. Zo, 13 in mijn eigen map. Als leerling uiteraard ben ik nu, hè? dus ik ben hier ingelogd met 11 van leerling. Online selecteren, oké, okay. eventjes maken, dat is ons nieuw leegblad al, hè? dat is gemakkelijk, dan hebben we de naam al correct. Deze mag al gesloten. Zo gaat hij eruit moeten zien. Misschien dat ik het voor jullie kan tonen als ik dat nu licht, licht uh, zo maak. Yep. En deze zet ik ook open. Nu zie je de twee blaadjes langs elkaar staan. Hè. De oplossing en de opgave. Goed. Dat hele blad moet blauw worden. Dus dat ga ik al doen. Zo. In het blauw zetten. In dit blauw kleurtje. Hier staat vul je gegevens in. Dat staat in B2. Dus dat ga ik al doen. Vul je gegevens in. Ik ga ook eens kijken welke lettertype dat dat zou kunnen zijn. Dat is een, bijvoorbeeld dit. Ja, dat ziet er hetzelfde uit. Pacifico. Ik ga het eens wat groter maken. Oeh, dat is misschien wat te groot. 24 zal dat wel ongeveer zijn. Ik zie ook dat het wit gemaakt is, dus dat wordt wit. Ik zie dat de rasterlijnen uitstaan. Dus ik kan bij weergeven de rasterlijnen al het uitzetten. Nu, zolang als je in de werk bent, is het misschien gemakkelijker om ze nog eventjes te laten aanstaan. Ik zie dat in B4 voornaam staat, dus dat ga ik al typen. Voornaam, ja, ik denk dat hierachter ook een spatie is toegevoegd, om het gemakkelijk te maken voor het uit te lijnen. Achternaam, spatie en klas. Voilà. Ik zie dat die rechts uitgelijnd zijn, dus bij mij valt dat weer juist uit het schermpje, dus ik ga dat zo doen. Dit zijn drie witte cellen, zie ik, dus die kan ik ook al wel wit gaan maken. Ik zie dat C wel veel breder is, dus ik ga Kolom C veel breder maken. Voilà. Ik zie daar ook stippellijntjes tussen staan, dus dat ga ik ook wel doen. Aanduiden bij mijn kolommetjes zet ik stippellijntjes ertussen. Uh, zo, die stippellijntjes. Dus even de weergave van de rasterlijnen uitzetten. O, ik had die lijntjes ook boven en onder nog mogen maken, dus dat doe ik nu ook. Boven en onder duid ik ook nog aan. Voilà, mijn lijntjes staan erop. Uh, bouw dit rekenblad na in een volledig nieuw bestand, dat hebben we gedaan. Beveilig dit blad, zodat een gebruiker enkel C4 en C6 kan invullen. Dus C4 tot en met C6 gaat hij mogen invullen. Ik zal het eventjes groter maken, dat je dat duidelijker ziet. Als je dit hele blad wil beveiligen, het is gemakkelijker dat je op voorhand de cellen aanduidt die niet moeten beveiligd zijn, dan hoef je dat achteraf niet meer te doen. Dus ik heb dit geselecteerd, hè, want C4 tot en met C6. Ik druk extra, als ik me niet vergis, blad beveiligen, dan krijg je hier aan de rechterkant een menu. Dat blad moet beveiligd worden, blad 1, maar... Met uitzondering van bepaalde cellen. En je ziet dat hij ze nu al aangeduid heeft. Hè? C4, C6. Je drukt rechten instellen. Hij gaat je een laadschermpje geven over welke rechten wil je instellen. Wie zou het mogen gaan bewerken. Je kan dat helemaal gaan aanpassen. Hè? Dus als ik nu zeg dat ga je mee. Dat mag gaan bewerken. Dan duid ik ga je mee aan. Maar ik ga nu eventjes niemand toevoegen. Ik druk op klaar. Voilà. Dan is dat blad beveiligd. Je ziet dat met dat slotje. Je ziet hier ook een slotje staan. Hè? Maar dus mensen kunnen dit wel nog bewerken. Nu de laatste opgave daarvan, ik zal het eventjes zo zetten. De laatste opgave, zorg via gegevens, gegevensvalidatie en lijst van items, dat je enkel de klasse van het vierde kan selecteren. Dus als je in de oplossing zou gaan kijken, maar jullie kunnen daar niet in, dat is een beetje jammer. Dat is een beetje jammer dat je dat niet kan tonen. Maar we gaan dat hier wel doen. Dan ga je dat duidelijk zien. Hè? Dus hier ga ik via gegevens en dan gegevensvalidatie. Dan zeg ik hier, wat moet erin staan? Een lijst van items. En dan kan je hier de lijst schrijven, gescheiden door een komma. Dus als je hier schrijft eh, 4LAT, komma kan niet alle klassen doen, hè. 4ECT, 4ECW en 4Wet. Zo. En je drukt dan op opslaan. Dan krijg je vanaf nu zo'n drop-down menu. En als iemand anders dat wil invullen, dus die kan bijvoorbeeld hier, ik zal het nog eventjes afwerken, hè, want ik denk dat hier ook wel ervoor gezorgd is dat alles mooi gecentreerd is. Dat er in het vet staat. Dus als iemand zijn naam typt, dat dat mooi in het midden komt. Hè? Achteraan en voornaam. En als die hier klikt, dan krijgt hij 4LAT, 4ECT, 4ECW. Kan hij gewoon de klas aanduiden. Ja. En zo is het eigenlijk een invulformuliertje geworden. Hè? De lijntjes zijn allemaal weg. De opmaak is prima. Dit ziet er goed uit. De rest is beveiligd. Ik zie je daar een slotje. En hier zit een drop-down menu, stel dat je een klas vergeten bent, ECW, LAT, uh, ik vergeet 4Law nog, dus stel dat ik dat eventjes wil aanpassen, dat staat onder ext oh sorry, gegevens, gegevensvalidatie, wie was ik vergeten, 4Law, LAW er eventjes bijzetten. Ik kan zelf zeggen dat hier, als iemand het verkeerde selecteert, dat ik die invoer moet weigeren. Ik ga dan eens eventjes tonen voor jullie, hè. ik doe opslaan. Dus vanaf nu zit 4Law er ook bij. Stel dat ik hier nu um, 4ECTP type. En ik druk op Enter. Dan krijg je een foutmelding dat je één van die waarden gaat moeten uh, tonen. Even kijken. Ja. Je kan daar een eigen foutmelding in meegeven. Via gegevens. Gegevensvalidatie. En dan zeg, zelf zeggen. is een juiste klas. Opslaan. Als nu hier iemand de klas bla bla intypt, dan krijg je kies een juiste klas. Goed, dat waren alle oefeningen. Een heel lang filmpje, maar hopelijk in stukjes genoeg voor de oefeningen die je wel kan, heb je het filmpje niet nodig. Oefeningen die wat moeilijker waren, kijk eventjes dit filmpje, en dan is het in orde. Goed, uh, veel succes, en tot in de klas weer.